Dit is de Iomabe Rio 1851 EUB-S0. Een koelvriescombinatie cool van 169 cm hoog en 78 cm breed, uitgevoerd in het black steel. Het vriesgedeelte zit bovenin. Dit is volledig no frost waardoor u nooit meer hoeft te ontdooien. Het heeft een glazen legplateau in het midden om de ruimte te verdelen. Achterin zit een draaiknop om in te stellen hoe koud het moet zijn in de vriezer ...en in de deur zitten ruime deurvakken. Het koelgedeelte eronder heeft een inhoud van 396 liter... ...en bestaat uit meerdere lades en legplateaus. De temperatuur is bovenin digitaal in te stellen... ...en dankzij de verlichting heeft u altijd helder zicht in de koelkast. De legplateaus zijn in hoogte verstelbaar... En het vochtniveau in de groentelades is verstelbaar. Zo blijven uw groenten en fruit optimaal vers. Twee aparte lades, die apart te gebruiken zijn. Tot slot heeft ook de koeldeur ruime deurvakken, eveneens in hoogte verstelbaar.